En de Heere zei tegen Abraham nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent. Het lijkt alsof het leven altijd zijn wegen heeft om ons naar de plaats te brengen waar we een nieuwe start moeten maken. In de Bijbel bevond Abraham zich op diezelfde plaats waar zijn neef Lot de beste grond in de omgeving koos. Abraham achterlaat het met de minder wenselijke grond. Maar God liet Abraham niet in de steek. In plaats daarvan verscheen hij en gaf Abraham een gedurfde nieuwe visie. Ik houd van de manier waarop de Heer tegen Abraham zei, toen de wegen van Lot en hij scheiden. Hij zei hem, sla nu je ogen op en kijk vanaf de plaats waar je nu bent. Het is die zinsnede. Kijk vanaf de plaats waar je nu bent, dat mij roert. Dat is het punt van een nieuwe start, een nieuw begin. God zal ons af en toe zelf naar dat punt brengen. Misschien ben je het nu daar. Misschien wil je een slechte gewoonte doorbreken of een verloren droom doen herleven. Misschien wil je greep krijgen op je financiën, je eigen bedrijf beginnen, een boek schrijven, wat het ook is. God zou je kunnen zeggen om nu aan de slag te gaan. Dit zou jouw nieuwe start kunnen zijn. Nadat God tegen Abraham zei om vanaf de plaats te kijken, was het volgende wat hij tegen hem zei, Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. Genesis 13, vers 17 God zou je op dit moment kunnen zeggen om op te staan en door te gaan met je dromen of visie, je opdracht, je leven, omdat Hij het aan jou geeft. Jouw taak is om het te gaan doen. Doe wat je moet doen. Misschien is het niet eenvoudig. Het kan enige tijd duren. Maar vertrouw God en ga ervoor, wat het ook is. Kijk vanaf de plaats waar je nu op dit moment bent. En ga. Als je wilt, bid dan met me mee. God, ongeacht wat er in het verleden is gebeurd...